Er loopt, loopt een aantal onderzoeken eh, naar de vraag, met name naar de nationale politie. Eh, dat is ook gewoon simpelweg omdat we op dit moment niet kunnen overzien wat daar nodig, nog verder nodig is. En eh, natuurlijk zijn er allerlei mensen die zeggen dat er van alles nodig is, maar ik wil het ook weten. En ik vind ook dat ik in uw Kamer moet kunnen zeggen, dit is nodig. Niet meer en niet minder. En dat, voorzitter, zal betekenen dat we de uitkomsten daarvan hebben bij en rond de voorjaarsnota. En zoals in de brief staat, zullen die knelpunten, zal ik strijdvaardig, voorzitter zoals de Heer, dat woord kan ik mij, daar kan ik mij veel bij voorzetten, ja. zal ik mij strijdvaardig opstellen om eh, die knelpunten opgelost te krijgen. En dat staat ook in de brief. Ik ga ervan uit dat die reservering afdoende is. Het woord strijdvaardig vind ik fantastisch. Daar ga ik de minister ook aan houden. Maar er zitten twee problemen. In de brief van vrijdag. Ik gun de politie een fantastische cao. Maar we kijken wat dat betreft naar onduidelijkheid. En het tweede is een bedrag van 50 miljoen. Wat bij alle andere uh, ministeries wordt opgehaald. Ik wil daar in algemene zin nu van de minister horen. Strijdbaar prima. Maar als het leidt tot nieuwe gaten, worden die gaten gedicht. Ja, voorzitter. De, de, de heer Pechtelt weet als geen ander dat ik dat niet kan zeggen, want dat is niet alleen aan mij. Als het aan mij was, zou ik zeggen het is geen probleem. Maar dat is het niet, voorzitter. Uh, ook hij weet dat uh, dat ook uh, dat zal afhangen van de financiële plaatjes in uh, het voorjaar. En ik zeg erbij, ik zie nog een ander uh, knelpunt, staat ook in de brief. En dat is de nationale politie. En de vraag in hoeverre zij in staat zijn om uh, te voldoen aan de efficiëntievoordelen die zijn ingeboekt ervan uitgaande dat dit jaar die personele en de hele reorganisatie zou zijn afgerond. Als dat niet zo is, dat blijkt in het voorjaar, dan zal mijn strijdvaardigheid eh, op dat punt ook noodzakelijk zijn. Dus Er zijn meerdere elementen waarvan ik niet zeker weet wat daar de omvang van is en waar het in het voorjaar, en dat staat ook in de brief, die mede ondertekend is door de minister van Financiën, dat naar die knelpunten dan ook wordt gekeken. Ik zal alles doen, zeg ik in de richting van de heer Pechtold, om eh, die knelpunten ook opgelost te krijgen, maar dat kan ik, voorzitter, niet alleen.